Stel, je hebt maar twee uur vandaag om al het werk te doen wat je normaal een hele dag zou moeten doen. Hoe zou je dat dan doen? Hoe zou je je prioriteiten stellen en welk tempo zou je aannemen? Grote kans dat je best wel in een heel hoog ritme komt. Een hoog ritme waarmee je heel veel gedaan krijgt. Je stelt veel beter je prioriteiten en je bent heel slagvaardig aan het werk. Geloof me, het kan verbazingwekkend goed werken. En weet je wat het leukste is? Als je dat nou heel strak zet, zou het zomaar kunnen zijn dat je na twee uur denkt dan... Ik heb bijna alles af. Ik heb de rest van de dag tijd om nieuwe dingen te ontdekken. Om mezelf te ontwikkelen. Zoek maar uit. Hoe klinkt dat? Toepasbaarheid en tips op de website. Kijk maar verder. Dankjewel.